Hallo en welkom bij Paul's Model Vandaag Niet stapelen Treinhuisjes Bij het opruimen kwam ik deze tegen Het zijn mijn uh, oude treinhuisjes De treinhuisjes die ik had op mijn uh, oude baan Bij mijn ouders op zolder Wat bestond uit uh, oude kastpaneeldeuren de delen een um, deel hiervan is van mezelf. Een deel hiervan heb ik gekregen. En uh, om te beginnen. Deze. Uh, ik kan hiervan met zekerheid zeggen dat ik die zelf gelijmd heb. Gaan we zien hier wat los zit. en Hier wat ontbreekt. Dat hier aan de binnenkant zit. Deze moet gewoon een keer uh, helemaal uit elkaar. En uh, weer opnieuw in elkaar gezet worden. Deze zie je wel eens op de achtergrond staan. Dat is heel lang mijn station geweest dat ik gebruikte om... Uh, Duits station, volgens mij bestaat dat niet eens. Uh, maar het stond leuk. En... Met de grote doos komt ook dit station indelen. Ik vind het een, een mooi klassiek station. Goed gelijmd, niet door mezelf gedaan dus. Uh, station Baden-Baden, uh, past goed bij uh, oude stoomtrein, vind ik. Hoewel misschien een ICE hier ook niet zou misstaan. Uh, deze lantaarnpaal mist wat, maar goed, ja, ze komen dus uit een uh, oude doos. Ik denk dat je deze de komende tijd wat vaker op de achtergrond kunt zien staan. Nog een station waarvan ik geen idee heb waar het vandaan komt. Ik vind het het uh, meest uitzien als een station: een beetje een uh, Amerikaans-achtig station. Maar het komt in vele delen, dus geen idee. Ik weet ook niet wat ik daar nog mee ga doen. Een oude. Lima-overweg denk ik. Ja, de Lima. Die had ik niet zelf. Deze ook niet, maar er hoort nog meer bij. Wat ik wel zelf had was. Alpenhuisjes. Zeelandse huisjes denk ik. Made in Western Germany. Dat geeft een beetje de leeftijd aan. Deze was ook niet van mij, denk ik. Een mooi Alpenhuisje. Deze wel. Of ook niet. Ik vind hem wel mooi in ieder geval. Een beetje de jaren 50 Amerikaanse stijl. Geen merk op de onderkant. Een klassieke Alpenkerkje. Een idee waar die vandaan komt. En uh, dit is een kloon, alleen dan een andere kleur. Maar die zoek ik. Kijk, hoe is dat er weer? Deze. Had ik als kind graag willen hebben. Had ik niet. Um, ik weet wel, als ik hem had gehad, had ik geprobeerd. met matte motoren. Dit hele. Oh, zo. Dit hele mechanisme hier elektrisch te maken. Het idee was. Dat je trein aan kon rijden, ja, of hier of hier, ergens, en dat je hem op kon pikken met deze oppikker, zo, nou, Lima kwaliteit, ja, en daarna kon overbrengen naar een vrachtwagen. Nou, hier een motor op plaatsen en zo als het gaat, dat gaat natuurlijk niet. Want dit, is, uh, dit, dit moet lima zijn. Ja, lima. Het is er niet op gemaakt. <tus> Al mijn uh, huisjes hadden vroeger uh, ledlampjes uh, vanuit onder de tafel er is ledlampjes, fietslampjes eronderin zitten. Gewoon op de, de wisselstroom aansluiting van mijn transformator met wat schakelaartjes. Dus, uh, veel van mijn uh, huisjes hebben ook daarom overal gordijntjes aan de binnenkant. En waar ze er niet waren, heb ik zelf geknipt en erin gedaan. Want anders had je ontzettend veel uh, lichtvervuiling. Het uh, <laughs> ja, is zo'n felle lamp. En zo werd het een beetje gedimd. Alleen ja, overdag zag het er niet uit want niemand was thuis. alle gordijnen waren dicht. En dit, dit vond ik altijd een leuke. Hier kan de garage deur van open. Ik Kon er een auto inzetten. En qua stijl past die, past die bij deze. Waarom nou te zeggen dat er sprake was van een stijl op een, op een treinbaan. Dit is ook Amerikaans denk ik. Deze heb ik zeker weten zelf gelijmd. Overal lijmresten. Alles zit schots en scheef. er oh, zit je een vierkant in te herkennen. Ja, dit ziet er wel als uit. Een sein uh, huisje. Nou, dak is hier er vanaf. Overal lijmresten is Geen idee. Hoogveld had ik wel zelf. Ik het jammer dat deze garagedeuren niet open konden, ondanks dat ik het het eigenlijk begint te doen. En eh, hier wilde ik ook natuurlijk dit eh, motortje inzetten. Nou, nog één. Oude boerderij. Pola. Made in Western Germany, 7,5 gulden mogelijk zelfs, best redelijk gelijk. zeker niet door mij gedaan. En als laatste, ik weet niet waar deze vandaan komt, maar uh, ziet er ook leuk uit, goud. Ik heb deze bewaard, ik heb deze bewaard om iets mee te gaan doen. Ik zou ze toch niet op deze baan kunnen plaatsen, maar het ziet er wel gezellig uit. Dus ik denk dat ik ze misschien wel uh, her en her neer ga zetten. Het is allemaal spullen uit de jaren, eind jaren 80, halfwege jaren 90, enkele zijn van de jaren 70. Ik denk dat het voor velen een feest van herkenning zal zijn, al deze dingetjes. En uh, ik vond het ook leuk uh, deze doos uh, weer te vinden, en dat krijg je met opruimen. Uh, ik hoop dat jullie deze ook uh, leuk vinden. Uh, Misschien herken je er wat van die je zelf hebt. Laat uh, commentaar achter en like en subscribe. En tot een volgende keer.